Welkom bij alweer de tiende maand van deze webinarserie. De webinarserie Opvoedvaardig, waarbij we over een aantal sporen gaan kijken hoe je nog beter je hoogbegaafde kind kunt opvoeden. Vanuit opvoedvaardigheden, doelgericht ouderschap, kijken naar doel bijzondere kinderen of juist toptalenten, zijn we van allerlei verschillende perspectieven aan het kijken naar nou ja, hoe kunnen we bijdragen aan jouw vermogen om je kind op te voeden. Nou, en, nou ja, als je dit kijkt, dan weet je ongetwijfeld al lang dat dit een serie is, maar toch mocht je ergens dit tegenkomen zijn, doorgestuurd hebben gekregen. Dit is de tiende maand, intussen zitten we al op denk ik, 12, 13 uur aan content. Dus als dit het eerste is wat je ziet, wil ik je echt vragen, ga naar opgoedvaardig.nl toe. En nou ja, op die website kun je dan vervolgens ook je e-mailadres achterlaten en kun je nou ja, de hele serie bekijken. En de hele serie omvat natuurlijk veel meer, uh, aan het begin hebben we een aantal webinars gedaan en daarna hebben we maand 1 tot en met 9 gedaan en intussen zijn we bij maand 10. Dan zijn we eigenlijk bij de laatste stukken voordat we het jaar samen afgemaakt hebben. Want, nou ja, dat was het doel, hè. samen stilstaan bij het feit dat het best complex is om een meerbegaafd of een hoogbegaafd kind op te voeden. Dat er heel verschillende perspectieven zijn en dat dat niet in één of twee... Nou ja, ...webinar zomaar te vangen was, maar dat het belangrijk is om daar rustig bij stil te staan. Dus daarom uiteindelijk deze hele serie en, uh, nou ja, met nog drie maanden te gaan. Nou, we gaan weer door dezelfde onderwerpen heen. We beginnen met uh, kennis en kunde van hoogbegaafdheid. En dan nou ja, een beetje gek om dat pas in maand tien te doen, maar dat leggen we vooral... Uh, ...hoe daag je nou eigenlijk je kind uit? Tweede gaan we kijken naar... Opvoedvaardig, naar nou, welke vaardigheden door we erbij. Nou, we gaan met name in op hoe ga je nou om met het feit dat je kinderen verschillend zijn van elkaar. In het begeleiden van toptalenten gaan we kijken naar een soort van plan B. Wat nou als het toptalentplan nou ja, wel lukt, maar wat ga je daarna doen of niet lukt. En dan gaat iets mis onderweg. Hoe zorg je dat er toch nog een positieve, fijne, constructieve toekomst te vinden is. Nou, bij het doel bijzonder gaan we met name uh, kijken naar het stukje levend verlies, noem ik het. Het feit dat je nou, ergens een acceptatieproces aan te gaan, dat misschien de toekomst er niet meer zo uitziet als je ooit bedacht hebt. Nou, bij bewust ouderschap gaan we een onderwerp doen wat mij heel na, na, nader aan het hart ligt, of dicht bij het hart ligt. En dat gaat over de toekomst. Uh, hoe gaat de toekomst eruit zien? Want als we de toekomst voor onze kinderen willen bedenken, dan moeten we ook kijken in wat voor toekomst zij terechtkomen. Nou, daar ga ik wat dingen over vertellen over hoe gaat de wereld eruit zien in de komende twintig jaar en wat betekent dat dan voor jouw kinderen. En in, vanuit jouw kracht naar je kinderen. Nou ja, gaan we ook weer iets doen wat uh, vrij dicht bij mezelf komt. Ik ben een tijdje geleden heb ik een meditatieretraite gedaan. Tien dagen lang, tien uur per dag mediteren. Dus we gaan vanuit een boeddhistisch perspectief naar zelfzorg kijken. Hoe ga je om met de uitdaging die je tegenkomt? Dus geen gebrek aan onderwerpen, geen gebrek aan inhoud. Het gaat zeker een uitdaging worden om het deze keer netjes op ongeveer een uur te houden. Nou ja, we gaan kijken wat er gebeurt. Misschien compact ik het een beetje te veel en zijn we sneller klaar. Misschien wordt het een wat langer verhaal, maar nou ja, dan uh, moet je hem maar vergeven. Dan moet je YouTube maar op iets sneller afspelen zetten en je heel goed concentreren. Hey, we beginnen bij de eerste, kennis en kunde, hoogbegaafdheid. Oh, en zoals aangegeven gaan we het over uitdagingen hebben. Hoe kan ik zorgen dat mijn kind voldoende uitdaging heeft? Nou, dat is eigenlijk natuurlijk regel nummer 1. Het allereerste wat je te horen krijgt als je kind meer of hoogbegaafd is, is hij moet voldoende uitgedaagd worden. Dat is een soort van eerste levensbehoefte van hoogbegaafd. En daar ben ik het 100% mee eens. Wat alleen voor mij belangrijk is, is het verschil tussen het middel en het doel. Um, Uitdagen is niet een doel op zich. Het doel is om te zorgen dat je kind goed in zijn vel zit en goed tot zijn recht komt. En de uitdaging is daar een middel toe. Alleen wat ik te vaak gezien heb, is als je alleen maar gaat focussen op het inhoudelijke deel van die uitdaging, het geven van moeilijke opdrachten, het vinden van moeilijke projecten, dat heel veel, nou ja, gaaf, de kinderen die dat nog niet tegengekomen zijn, die komen dan in dat cheetah-probleem terecht. En daar hebben we het al eens eerder over gehad, hè. Een metafoor van een cheetah, als je een cheetah zijn leven lang alleen konijntjes geeft en je geeft hem in één keer bam, een gazelle, dan is de kans dat hij daarmee omgaat, nou het ja, is bijna niet heel. Het gaat hem niet lukken om in één keer vanuit het niks in staat te zijn om met die uitdaging om te gaan. Want hij mist de vaardigheden, hij mist de levenshouding, hij mist de zelfkennis. Hij mist nou ja, de kennis van wat zijn talenten zijn, hoe die inzet. Hij mist misschien ook een welbevinden, het genieten van flow. Dus voor mij gaat het niet, het gaat niet om het uitdagen. Het uitdagen is een middel om te komen tot ontwikkeling. Tot, tot dat meta leren, zeg maar. Tot learning power, zoals iemand dat zo mooi noemde. Nou, waar we gaan kijken is, nou ja, de klassieke verdeling. Je gaat eerst, wat je normaal moet doen, compacten in minder tijd doen. En dat ga je dan vervolgens verrijken of je gaat versnellen. En dat verrijken kun je vervolgens in twee categorieën verdelen. Dat is verbreden en verdiepen. Nou, vanuit dat framework, vanuit die manier van kijken, nou ja, gaan we eens kijken naar hoe kun je je kind uitdagen. En wat voor vertaling kun je daar in de thuissituatie nou naar maken. Maar het gaat je ook helpen om het schoolsysteem een klein beetje beter te begrijpen. Dus, nou ja, laten we gelijk beginnen. Als we kijken naar het onderwijssysteem, dan is het grootste deel van de stof, zeker op de basisschool, ontzettend gericht op het gemiddelde. Want ook alle kinderen, ook degenen die naar het VMBO toe moeten, HVO en de HAVO en VWO, die moeten allemaal met die stof om kunnen gaan. Dus, nou ja, over het algemeen kun je wel vaststellen dat het stof zwaar onder het niveau van een meer- of hogerbegaafd valt. En dan kom je bij de discussie van wat is nou uitdagen, want nou ja, soms krijg je dan als reactie van het onderwijs of, of, nou ja, heb je dat zelf ook een beetje van, ja, dan moet je gewoon maar al het werk doen. Hè. Als er een heel veel werk is, dan is de uitdaging om dat te doen. Nou, ik wel, uitdaging, een beetje hetzelfde als ik zeg, ga een zwembad graven. Dat is ook, okay, dat is voor iedereen een uitdaging. Of het nou uitdagend is, zeg maar, als een cognitief uitdagend, dat is waarschijnlijk niet. Want het is gewoon de hele tijd hetzelfde doen. Het is er alleen heel veel van. Nou ja, en dat is de, de, de zoektocht in uitdaging, dat het niet per se gaat om meer, maar kwalitatief beter. En van een kwalitatief beter, daar bedoel ik mee, dat je een ander deel van je hersenen, meer van je hersenen aan moet zetten. zodat je het niet op die stand-by-modus kunt doen. Nou, wat is de oplossing? Compacte. En de eerste stap is compacte van de reguliere stof. Nou, waar je het dan eigenlijk over hebt, dan heb je het vaak over. De 40% compacte en de 25% compacte. Wat we eigenlijk zeggen is dat de meeste kinderen hebben 100 keer een som nodig. Bijvoorbeeld even als, als referentie. 100 keer een bepaald type som nodig om het principe erachter te snappen. 100 keer tafels doen of 100 keer staartdeling nodig. Maar sommige kinderen zijn in staat om met 40% van de oefening dezelfde conclusie te kunnen trekken. Dus misschien in plaats van 100 staardelingen hoeven ze maar 40 staartdelingen te doen om precies op hetzelfde begrips- en kennisniveau te komen. Nou en dan zijn er nog kinderen die zelfs in 25% van de hoeveelheid oefenstof kunnen doen. Die hebben nog minder oefenstof nodig dan anderen. Dus dat betekent dat je gaat compacten, je schrapt de overbodige onderdelen. Nou dat kan dus ook zijn de stof die het kind al kent. Dan kom je een beetje bij pre- en posttoets af, dat je aan de voorkant een toets gaat geven om te controleren of een kind niet de stof al kent en als je hem... Nou, al kent, nou, dan slaan we dit stuk over, maar compact gaat het vooral over als je het nog niet kan en we gaan het oefenen en hoeveel minder tijd en hoeveel minder oefening kunnen we doen. Nou, dit zijn vrij gangbare cijfers, zeg maar, dat je dat met 40% of 25% van de stof kunt doen. Um, Eén specifiek thema wat ik er daarbij wil, uit wil halen is automatiseren. Uh, sommige dingen die kun je wel begrijpen, die kun je cognitief snappen, maar dat betekent niet dat ze vanzelf gaan. En dat zie je bijvoorbeeld bij um, spelling. Uh, DNT-spelling. Nou, dat je misschien rationeel de regels begrijpt, rationeel de regels kunt toepassen, betekent nog niet dat je in staat gaat zijn om nou ja, dat automatisch te doen, dat het vanzelf gaat. Dus sommige dingen moet je meer oefenen. Nou, tafels zijn daar een voorbeeld van, um, spelling is daar een voorbeeld van, bepaalde rekentrucs zijn daar een voorbeeld van, uh, woordgebruik zeg maar, woordjes zeg maar in een vreemde taal. Dus het zijn dingen die je gewoon ook wel vaker moet herhalen. Dan kom je een beetje op een lastig um, spanningsveld, want nee, die hoogbegaafd heeft geen zin in onnodig herhalen aan de ene kant, aan de andere kant heeft hij wel voldoende herhaling nodig om dat te automatiseren en met name om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is iets waar je altijd aandacht aan moet blijven besteden. De uitdaging is alleen als je dan een kind hebt wat in 40% van de sommen klaar is of zelfs in 25% van de sommen klaar is. De meeste kinderen die zo snel begrip opdoen, die zijn ook sneller in het maken van die sommen. Dus dat doen ze bijvoorbeeld in de helft van de tijd. Dus dan zijn ze niet naar 40% van de tijd klaar, maar dan zijn ze al naar 20% van de tijd klaar. of zijn ze niet naar 25% van de tijd klaar, maar 12,5% van de tijd klaar. Maar ja, dan kun je je dus voorstellen dat een kind een hele week werk krijgt... ...en dan maandagochtend half de, ochtend, de helft van de ochtend al klaar was. Dat is ook mijn eigen ervaring. Een hygiëneplantsysteem. Dan kreeg je een weektaak. En ik kreeg dezelfde weektaak als andere kinderen. Maar dat betekende dat ik op dinsdagochtend al in de blok in de leeshoek zat. Omdat ik de hele bibliotheek uitgelezen heb. Wat op zich ook niet een slechte eigenschap is. Daar heb ik ook wel dingen van geleerd. Maar ik denk niet dat het het didactische doel was van degene die me aan het begeleiden waren. Dus de vraag is: nou, als we al eenmaal een stuk van de stof gecompact hebben. dan hebben we een heleboel tijd over. Wat gaan we daarmee doen? Waar gaan we dat aan besteden? Nou, dan kom je eigenlijk bij het verrijken over het algemeen uit. Verrijken heeft eigenlijk als uitgangspunt dat we iets aan de stof gaan toevoegen. We gaan het rijker maken. Nou, er zijn twee richtingen waar je eigenlijk op kunt. Je kunt verdiepen en je kunt verbreden. Verdiepen gaat erover dat je binnen hetzelfde onderwerp meer diepgang gaat vinden. Nou, in een ideale versie ga je dat echt met compleet nieuwe opdrachten doen. Dan ga je nieuwe dingen verzinnen, nieuwe projecten verzinnen, nieuwe activiteiten verzinnen. Um, maar de praktijk is dat je daar niet altijd tijd voor hebt. Bijvoorbeeld, de docent heeft niet altijd tijd voor. Misschien is het voor jou als ouder. Probeer dat te begeleiden en is het ingewikkeld? Nou, om een aantal voorbeelden te geven om gewoon de manier van denken mee te nemen, is dat je soms in dezelfde opdracht meer complexiteit kan toevoegen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld bij rekenen, als je aan het vermenigvuldigen bent, of eigenlijk bijna elke rekenkundige bewerking, doen wij met het tientallige stelsel. Dat is eigenlijk het enige stelsel dat we hier in Nederland over het algemeen gebruiken. Maar het is niet het enige stelsel. Je hebt ook het achttalig stelsel, tweetalig stelsel, zestientalig stelsel, het, het, het hexadecimale systeem. En daarin kun je ook gewoon rekenen. Kun je vermenigvuldigen, kun je optellen, aftrekken, delen. Al die dingen kun je doen. Nou, op het moment dat je een kind die opdracht geeft en zegt: Nou, oké, okay, ga maar met het hexadecimale systeem vermenigvuldigen. Dan heb je een veel cognitief complexer opdracht. Dus het is uitdagend. Maar je loopt niet vooruit op de stof. Want anders zou je het risico lopen dat verdieping is. Nou, laten we vast wiskunde gaan aanbieden. Maar dan schuif je het probleem alleen maar vooruit. Want als ik in groep 8 wiskunde van de eerste klas ga aanbieden. dan komt het kind straks in de eerste klas terecht. Dan moet je alsnog waarschijnlijk die stof, dat, die stof opnieuw doen. Dus dan kom je eigenlijk bij een versnelling uit. Daar gaan we zo meteen wat over zeggen. Dus land van oct is een methode waarbij je bijvoorbeeld op volgens achttalig stelsel gaat rekenen. Maar, maar in taal kun je bijvoorbeeld ook zeggen. Ik ben benieuwd of jij een, een gedicht over dit onderwerp. of een werkstuk kunt maken waarbij je de letter niet gebruikt of bijvoorbeeld de letter t niet gebruikt maar als je de letter t niet mag gebruiken dan kom je meteen erachter hoe vaak je die nodig hebt in werkwoordvervoegingen, en dan moet je op alle andere manieren werkwoorden gaan vervoegen om tot hetzelfde resultaat te komen. Relatief simpele toevoeging je kunt gewoon precies dezelfde opdracht doen als alle anderen maar gebruik deze letter niet gebruik dit woord niet en in één keer is de opdracht een stuk complexer geworden. Maar ook bij kleine kinderen kun je het doen. Dat kun je thuis ook doen. Als je een kind hebt wat gewoon heel snel de puzzel maakt en er niks aan vindt. Vind twee ongeveer dezelfde type puzzels, die ongeveer hetzelfde eruit zien qua stukjes, en gooi ze allebei om. Of laat de puzzel ondersteboven maken. Dan heb je in één keer dus meer diepgang met dezelfde materialen. Heb je een uitdagendere opdracht, zodat je het toch aangaat. En natuurlijk heb je de mogelijkheid om het überhaupt in een andere taal te doen. Uh, dat je een andere taal aan de slag gaat, uh, bijvoorbeeld in het Engels of in het Frans of in het Duits en kijkt of je daar opdrachten in kunt doen. Dus allemaal manieren om met dezelfde stof bezig te zijn maar op één ja, soort van niveautje dieper, één niveau complexer. Nou, en uiteindelijk is een van de dingen waar je naar het kijken bent in die complexiteit is de taxonomie van Bloom. Hij nou, is al wat een keer eerder voorbij gekomen, toch even als een soort van reminder. Je kunt vragen, zeg maar, leervragen kun je op verschillende niveaus insteken. En daar heb je verschillende denkvaardigheden bij nodig. Van het onthouden, begrijpen en toepassen, wat veel meer in een bekende setting is. Nou, wat veel meer uitdaging vraagt, is om te gaan analyseren, evalueren en creëren. Dus het verschil tussen een uh, opdracht waarbij ik een werkwoord geef en zeg, nou ja, ga de, ga de hij-zij vervoeging mij opgeven, is, um, nou ja, maak een gedicht waarin je de hij-zij vervoeging op vier verschillende manieren een plek geeft. Of dat je uh, vier verschillende sterke werkwoorden een plek geeft. En dan krijg je dus een creërende opdracht om een gedicht te maken, maar op dezelfde manier op het moment ben je met diezelfde taalregel bezig. Dus nou, dit zijn verschillende manieren om meer diepgang in de stof aan te brengen. En het zijn dingen die je thuis ook kunt doen. Weet je, variërend van, nou ja, je wilt afwas doen, kijk eens of je het met alleen je linkerhand kunt doen. Of dat je alleen op je linkerbeen staat, weet je, om fysieke uitdagingen toe te voegen. Wat ik ook wel doe bij kinderen is een combinatie van cognitieve opdrachten. Dan moeten ze woordjes leren en laat ze tegelijkertijd gaan oefenen met jongleren of met een bal gooien. Dan ga je een soort van drukken, dan moet je een andere focus hebben. Dan ga je ook automatisch meer automatiseren. Dus er zijn allemaal manieren om in dezelfde stof meer diepgang aan te brengen. Meer uitdaging toe te voegen. Nou en als je klaar bent met compacten en verdiepen, op een gegeven moment houdt dat soms ook op. Want nou ja, sommige kinderen die zo snel zijn, die ga je niet, nou ja, als ze op maandagochtend klaar zijn, of voor 4,5 dag laten verdiepen. Want dan moet je elke keer constant nieuwe stof maken. Nou, op school hebben ze gelukkig verdiepingsmethodes ervoor, dat scheelt een hoop. Maar dan ga je op een gegeven moment ga je verbreden. En verbreden is andere vakken toevoegen. Nogmaals, je probeert dat niet uit de toekomst te doen, dus je probeert het niet op basis van vast Engels, Frans of Duits aan te bieden. Maar dan ga je bijvoorbeeld Chinees of Russisch doen, die zie je vaak voorbij komen. Nou, het zijn eigenlijk twee manieren, of eigenlijk twee assen om dat langs te doen. De eerste is, bieden we het gestructureerd aan of in een eigen vorm? Nou, gestructureerd betekent bijvoorbeeld dat ik een LOE-methode zoek. Dus maak je uit, jij wil iets leren over uh, geografie en dan zoek je een LOE-methode. Of je leert programmeren, dan ga ik een online cursus programmeren. Dus dan ga ik je een gestructureerde vorm aanbieden. Of is het een eigen vorm, dat je zegt, hé, jij gaat zelf bedenken wat je met programmeren gaat doen. Dus dan mag iemand zelf de hele vorm in kiezen. Dat heeft heel erg met situationeel leiderschap en zelfsturing te maken. Sommige leerlingen zijn zelf, super zelfsturend, dus onafhankelijk van het onderwerp kunnen ze overal wel een eigen vorm voor vinden... En sommige leerlingen die zijn minder zelfsturend, die zijn veel meer geholpen met een vaste methode. Nou, de tweede vraag is, uh, wie bepaalt wat de inhoud is? Uh, bepaal jij dat als ouder, of bepaalt de plusklasbegeleider dat? Wij gaan Spaans doen, wij gaan filosofie doen, wij gaan science doen. Of bepaal je dat zelf? Het nou, levert dus vier mogelijkheden op. Je kunt zeggen, ik ga gestructureerde lessen doen met dingen die je zelf kiest. Ik ga gestructureerde lessen doen met dingen die ik kies. Nou, het laatste is natuurlijk het meest ingekaderd. En op een gegeven moment kun je zeggen, nee, je mag zelf het onderwerp kiezen, maar als jij het onderwerp gekozen hebt, gaan we samen een methode zoeken. Of je mag zelf het onderwerp kiezen en je mag zelf de vorm kiezen. Nou, wat heel veel zelfsturing vraagt, maar ook heel veel mogelijkheden biedt aan een kind. Nou, die eigen inhoud of aangewezen inhoud heeft natuurlijk heel erg met die intrinsieke motivatie te maken. Hierbij heb je natuurlijk inderdaad wat verschillende voorbeelden. Gestructureerd en ik kies ervoor een Spaans methode, een filosofie voor kinderen methode, leren programmeren. Als je gaat kijken en je zegt van, oké, okay, we gaan het wel structureren, maar je mag zelf de inhoud kiezen. En dan komt het kind zelf, ik wil leren programmeren, ik wil dat het over het International Space Station is. En dan ga je, nou oké, okay, dan spreek je bijvoorbeeld af, je gaat vier Discovery Channel afleveringen kijken. En daarna gaan we er mindmaps van maken. Dus ik bepaal de vorm, jij mag kiezen <coughs> waarover het is. Nou, op een gegeven moment kom je dus veel meer bij die eigen vorm. Dat kan ook gestructureerd zijn. Je gaat <coughs> Spaans doen, je mag zelf kiezen hoe je dat aanpakt. En dan kies kind een duolingo, misschien zelfs nog steeds een gestructureerde vorm, maar dat heeft hij in ieder geval zelf mogen kiezen. En nou ja, eigen vorm en eigen inhoud, ga een eigen project doen. Kies een eigen project, kies een eindresultaat, kies een vorm, kies een structuur hoe je daar wil komen en ga op pad. De laatste mogelijkheid natuurlijk die je ook hebt is versnellen. Uh, want als je in een kwart van de tijd klaar bent, dan kun je ook gewoon nou, vier keer zo snel door je school heen gaan. Lastig is alleen dat er maar weinig omgevingen daarop ingericht zijn. Want dat zou betekenen dat je in twee jaar klaar bent met de basisschool, in anderhalf jaar klaar bent met uh, het VWO. Nou, daar zitten natuurlijk wat kanttekeningen aan, waardoor het iets langer duurt. Maar één jaar versnellen doet meestal niet zo vreselijk veel. Als je één jaar versnelt, dan moet je minimaal om de twee jaar een keer versnellen om dat tempo vol te houden. Dan zie je vaak kinderen heel blij worden, jee ik heb een klas overgeslagen en dan moeten ze heel erg inhalen. En, nou daar kom je een beetje bij. We hebben het al eens eerder over die asynchrone leeftijden gehad. Dat de ene leeftijd in het kind niet hetzelfde is als het andere. Nou, bij sommigen is dat wel zo. Nou, echt, alsjeblieft, ga versnellen dan. Als ze en sociaal verder zijn, en emotioneel, en qua zelfsturing, en qua inhoud, en qua, qua vakken, en qua aansluiting op de groep. Nou, dan is het echt heel logisch om te gaan versnellen. Maar op sommige gevallen zul je toch moeten gaan kiezen. En vaak zie je, je op een gegeven moment het gat ook groter worden. En een kind van, weet ik veel, 12 tussen de 16-jarigen zit. Dan kom je gewoon bij praktische praktisch probleem: dat de 16-jarige een. 16 ...een café in komt waar een 12-jarige niet naar binnen mag. En dan is het lastig om die vriendengroep intact te houden. Dus ik ben uh, niet tegen versnellen. Uh, sterker nog, ik vind dat je het goed moet onderzoeken. Maar ik vind ook dat je het niet als makkelijkste oplossing moet doen... ...omdat je zelf niet de moeite wil nemen om te verbreden of verdiepen. En dat is natuurlijk met name iets wat ik tegen scholen zeg. Dus dat zou ik je ook als ouder aanraden Ga kijken of je met school in gesprek kan gaan. En weet je als zij zeggen, wij kunnen wel compacten, maar dat verdiepen en verbreden lukt ons niet. Nou, misschien kun jij het als ouder organiseren. Door een loe methode erbij te halen. Of door leren programmeren met een oom die kan programmeren en af en toe al een keer een Zoom-gesprek wil doen om te helpen. Dan kun je de school helpen met die verbreding en die verdieping. En dan kun je toch een kind, nou, is veel mogelijk, aansluitend bij zijn leeftijdsgenoten uh, op pad laten gaan. Dus dat over, over de inhoud, over dat uitdagen eh, middels, nou ja, dat verdiepen en dat verbreden, versnellen indien nodig. En nou goed, ik heb het volgens mij al eens eerder gehad over de versnellingswenselijkheidslijst, wat een, echt een hele checklist is om alle factoren van versnelling op een rijtje te zetten. Ga de opvoedvaardig toe. En dan gaan we eigenlijk verder in het thema waar we de vorige keer al mee begonnen zijn. Um, ja, misschien heb je niet één kind, misschien heb je er meerdere. En bij meerdere kinderen in een gezin, nou ja, dan krijg je eigenlijk altijd discussie van ja, maar hoe ga ik nou met de regels om? Want de, de algemene uitgangspunt erin lijkt te zijn gelijke monniken, gelijke kappen. Als eentje iets mag, dan mogen ze allemaal. Als eentje niet mag, dan mogen ze allemaal niet. En de uitdaging is dat dat niet altijd klopt. De les die ik daar vaak bij haal is de pleisterles. En de pleisterles heb ik ooit geleerd van Claire Hughes, is dus een, een Engelse speciaal onderwijsdocent die met name gefocust op die dubbel bijzondere kinderen en zij omschreef het proces, zeg maar, waarbij ze vaak aan het begin van het jaar een hoop briefjes maakt. Eentje met ik heb een snee in mijn vinger en eentje met ik heb hoofdpijn, ik heb een been gebroken en eentje met ik ben heel verdrietig. Allemaal kinderen gaf ze die blaadjes, zodat ze wist wie de snee in zijn vinger had. En dan ging ze als eerste daar toe en vroeg ze wat heb jij? En die zei nou, ik heb een snee in mijn vinger. En zei ze, oké, okay, nou dan heb ik de oplossing voor je. Hier is een pleister. Dus fijne pleister, op je snee. kind helemaal blij. De volgende vraagje, wat is er aan de hand? En die zegt, ja, ik heb hoofdpijn. En zegt ja. Ja, ik wil je graag helpen en nou, daarvoor heb ik ook een pleister gegeven. En we moeten hier wel eerlijk zijn. Dus het is je ook alleen maar eerlijk om jou een pleister te geven tegen de hoofdpijn. En degene die zijn arm gebroken heeft, krijgt een pleister. En degene die verdriet heeft, krijgt een pleister. Nou, het duurt natuurlijk niet heel erg lang voordat de kinderen zoals man, beginnen te rebelleren en zeggen: dit is helemaal niet eerlijk. Nou, oké, okay, waarom is dat niet eerlijk? Omdat we niet hetzelfde nodig hebben. Er is iets anders met ons aan de hand, dus we hebben iets anders nodig. Nou, en dat is een hele goede basis, een heel goed fundament voor het gesprek over. Gelijke monniken en gelijk kappen geldt niet bij kinderen. Uh, sommige kinderen hebben iets anders nodig. Deze heeft meer rust nodig. Die heeft meer, misschien meer schermtijd nodig of wat dan ook. En waar je moet vertrouwen is dat ik je geef wat je nodig hebt. En die basis zeg maar van die pleisterles, om daaruit te kijken. Als je hem het uitgebreider wil horen, kun je hem ook even googlen. De pleisterles, ik heb ooit een podcast daarover opgenomen. Um, kun je hem echt met je kinderen afluisteren. En nou, die legt echt een basis om die erkende ongelijkheid een plek te geven. Want gelijk is niet altijd eerlijk. Misschien heb je dat plaatje wel eens gezien van, nou ja, een paar mensen die voor een schutting staan, een langer iemand en een korter iemand. En als je ze gelijk behandelt, je zet ze allemaal op de grond, dan kijkt er eentje overheen en twee die haalt dat niet. En als je zegt, nee, we willen iedereen dezelfde mogelijkheden en kansen geven, nou, dan moet je twee krukjes neerzetten, eentje hoger dan de ander, En dan kunnen ze allemaal over diezelfde muur heen kijken. Nou, hoe kun je dat nou aanpakken en toch een soort van eerlijkheid inbouwen? Nou, twee dingen die we daar vaak bij halen is enerzijds een fasesysteem en tweede het introduceren van regels. Nou, fasesystemen, daar hoor je natuurlijk best vaak over praten. We hebben het ook eerder wel eens over dat spiral dynamics, of die integrale ontwikkelingspsychologische lijnen gehad. En wat je probeert te doen, is de lust en de last aan elkaar te koppelen. Is een van de uitdagingen die ik helemaal in het begin zag met Phoenix, is dat nou, sommige kinderen die binnenkomen, die komen echt uit een thuiszitter situatie, gaan helemaal niet goed. En die hadden, nou noemen ze altijd, de bank nodig. Uh, die gingen op de bank liggen en die gingen helemaal niks doen, die gingen gewoon praten met anderen, want die waren aan het wennen om het huis uit te gaan. Dit was de eerste keer binnen, in zes maanden dat ze überhaupt het huis uit gegaan waren en nieuwe mensen waren tegengekomen. Nou, zitten ze op de bank, zich veilig voelen, pratend met anderen, landen ze daar goed en dat was een hele goede stap. Maar het idee was over het algemeen wel dat ze dan later andere dingen gaan doen, dat ze drama gingen doen, of drones gingen bouwen of weet ik wat ze allemaal konden doen daar. Alleen, nou ja, goed, dat gingen ze op een gegeven moment wel doen. Alleen wat je dan zag is dat kinderen die op een gegeven moment met schoolwerk bijvoorbeeld aan de gang gingen en zeiden van, nou, ik ben bezig met mijn vwo, het eindexamen. Die zagen dan mensen op de bank zitten en zeggen, ja, maar dat wil ik eigenlijk ook als ik mag kiezen tussen mijn wiskunde eindexamen materiaal gaan leren of op de bank zitten. Dan ga ik liever op de bank zitten. Nou, van daaruit zijn we meer met fasesystemen gaan werken. Nou, bijvoorbeeld bij Elementa hebben we dat gedaan, dus die onderwijs zorgvoorziening in het basisonderwijs. Kinderen tussen de 6 en 12 die vastgelopen zijn. De paarse fase is echt de landingsfase. Dat je gewoon hier komt en dan moet je je veilig voelen en dan ga je gewoon lekker leuke activiteiten doen. Dan krijg je best wel veel ruimte. We hebben wel wat afspraken, maar nou, je kunt langzaamaan wat activiteiten gaan doen. Nou, als je meer activiteiten wil gaan doen, dat is goed, maar dan moet je ook akkoord gaan met dat we naar het ro de rode fase toe gaan. Daar, daar zijn meer mogelijkheden, meer activiteiten die je langer kunt doen, maar er zijn ook wat meer regels. En op een gegeven moment wil je ook wat meer bijvoorbeeld met andere kinderen spelen en met, uh, met, met het bovenbouw uh, aan de slag gaan. Nou dat is ook goed, dan ga je richting blauw. Dus er zijn een aantal privileges die je krijgt, maar dan zijn de regels ook weer wat strenger, want dat, dat hoort eigenlijk bij die stappen die je maakt. Dus door constant die lust en die last aan elkaar te koppelen, nou ja, heb je de grootste kans dat je een kind helpt om naar die volgende fase te willen gaan. Nou ja, en bij... Stek over het voormalig, Phoenix Land Junior, heeft Arjan van Dijk een soort van fase-systeem bedacht en die gebruikte daar woorden bij die, die veel mensen herkennen. Die zeggen van nou eigenlijk moet je als eerste leefbaar worden en, en zorgen dat je het leven leuk genoeg vindt en een beetje normaal nou ja, voor jezelf kunt zorgen. En daardoor moet je weerbaar worden, dat je voor jezelf op kunt komen. En als je eenmaal weerbaar bent, dan moet je daarna leerbaar worden. Dan moet je leren dingen te doen. En als je eenmaal leerbaar wordt, dan moet je naar schoolbaar toe. Dan kun je dat leren, kun je dat ook in een groepsetting met een leraar en, en met methodes en dat soort dingen. En uiteindelijk is de vraag of je toetsbaar kunt worden. Nou, dat is een soort van stappenplan waar je doorheen kunt gaan. Nou en idealiter wil je eigenlijk die fase dan gaan koppelen aan rituelen. Zodat er een soort van overgang is van de een naar de andere fase. Op een gegeven moment die Art of Mentoring Academy Teaching dat is een training door een... Um, hoe het? Een antropoloog die alle oude cultuur had bekeken en die ging kijken naar van wat, nou, wat is er nou nodig in een cultuur om te laten werken. En een van de dingen die hij aangaf is overgangsrituelen. Dus dat je weet, je gaat van de ene fase naar de volgende. En een grappig voorbeeld daarvan hoor ik op een gegeven moment toen we begonnen over het opzetten van een eigen voortgezet onderwijsschool. Dat een heleboel kinderen aangaven, hey gaaf, weet je, ik wil heel graag ook een school de Stanning Middelbare school, Maar ik wil eigenlijk wel naar de grote school toe met een groot gebouw. En ik wil eigenlijk wel, weet je, die kluisjes en, en de feestjes en, en van klas naar klas. En dat soort dingen, weet je, dat hoort een beetje bij het ritueel van groot worden in Nederland. Dus dat ritueel willen wij ook graag meemaken. Dus kijk of je daar transitie in in kunt bouwen. Als je je kinderen meer verantwoordelijkheden wil geven, bijvoorbeeld in het huishouden of voor hun, uh, voor hun kamer of om op te ruimen of om keuzes te maken over een school. Bouw het dan op, enerzijds door de transitie te definiëren. Ik ken iemand die bijvoorbeeld zei van, nou, oké, okay, weet je, op een gegeven moment dan ga je langzaamaan richting je eigen keuzes en dan mag je eigen zakgeld hebben en dat soort dingen. Um, nou ja, wat ik dan altijd doe is, al mijn kinderen ergens rond hun 15e le ja, levensjaar, als ze dan ouder werden, dan gingen we samen twee nachtjes in een hotel. En alle kinderen wisten dat dat op een gegeven moment kwam. Dan mocht ik met papa mocht ik twee nachten in het hotel. En nou ja, dat was een soort van overgangsfase. Dat je nou ja, een soort van adolescent wordt. Um, dat kan ook alleen tijd zijn. Van, nou, okay, elk jaar nemen we een moment of elke paar jaar nemen we een moment. Of uh, je mag bepalen wat we vandaag gaan doen of eten of dat soort dingen. En nou, dat kan een impact hebben van alles. Uh, hoeveel autonomie heb je, uh, hoeveel schermtijd krijg je, mag je zelf bepalen hoe je met je schermtijd omgaat. Je zakgeld, je kleedgeld, inspraak op dingen als vakanties of wat we eten of dat soort dingen. Dat zijn allemaal rechten die kinderen kunnen krijgen en die kun je koppelen aan de plicht van ja, maar je gaat wel je eigen bijvoorbeeld, tas inruimen en ga je zelf naar school toe en zorg dat je op tijd bent. Daar ga ik niet meer op letten. Nou, daar moet jij zelf voor gaan zorgen. En idealiter wil je dat niet koppelen aan leeftijd, maar aan verantwoordelijkheden. Welke dingen doe je en welke dingen doe je voornamelijk zelfstandig. Dus ga eens kijken naar wat er mogelijk is daarin. Welke fases herken je? Welke verantwoordelijkheden zou je je kind mee willen geven? En welke transitieritueel zou je daarbij kunnen bedenken? Om een kind te helpen duidelijk van de ene naar de volgende fase te gaan. Ook op zo'n manier dat hij ziet wat de meerwaarde ervan is. Van daaruit gaan we door naar het spoor toptalenten begeleiden. En in toptalenten zijn we deze keer ingegaan op de module... En hierna, wat doe je nou na jouw periode als toptalent? Want bijna niemand kan zijn hele leven lang een soort van leven van toptalent zijn. Er zit meestal een soort van piek in en daarna zakt het weg. En dat kost een hoop tijd, dan heb je een soort van hoogtepunt, maar daarna kun je misschien nog wel allerlei dingen doen, maar die zien er meestal niet hetzelfde uit als dat specifieke hoogtepunt. En je loopt natuurlijk ook het risico dat je onderweg onderbroken wordt. Dat je, nou ja, weet je als je een fysieke sporter bent, dat je een blessure bent, hebt of dat je een burn-out krijgt of nou ja, dat er wat dan ook gebeurt, waardoor je je pad niet meer verder af kunt maken. En ik geloof heel erg in hoop for the best, prepare for the worst. Dus tuurlijk moeten we blijven hopen en blijven werken aan dat spoor dat het wel goed gaat. Maar het is ook goed om je voor te bereiden op dat het, het mogelijke scenario dat dat niet gaat lukken. En zelfs als het goed gaat, hè, dan heb je nog steeds een risico. Uh, zie je bij nou ja, de mensen die naar de maan gegaan zijn. Weet je wat, dan ben je tien jaar lang bezig om naar de maan te gaan. Ben je op de maan geweest, kom je weer thuis en dan. Weet je, wat ga je doen nadat je op de maan bent geweest? Dus eigenlijk op geen enkele manier is daar meer van te winnen. Om dat ooit te overtreffen. Maar hetzelfde geldt als je wereldkampioen bent geweest. Of als je een periode hebt gehad dat iedereen naar je keek. Of dat iedereen herkende dat je dat talent was. Ja, ga je daar ooit overheen komen? En als je dan nou, in die positieve psychologie en dat perma heel erg kijkt naar die positieve emoties... Ja, dan is dat een hoogtepunt waar je nooit meer overheen kunt. En dan is ja, de rest van je leven is ook gedoemd om minder te zijn. Tenzij je er van tevoren over nadenkt wat je kunt doen. Waardoor de rest van je leven nog steeds flow kan hebben. Waardoor de rest van je leven nog steeds meaning, nog steeds betekenis kan hebben. Nou, daarover nadenken is de moeite waard. Maar de eerste stap is gewoon daar bewust over nadenken. Prepare for the worst. Wat kan er misgaan? De Stoïcijnen, Romeinse filosofie, uh, met name, zeg maar, de Romeinen hebben dat verder uitgewerkt... Die eh, keken naar een oefening fear setting exercise. Met je je goal setting, dus je stelt je doelen. Maar wat nou als je je angsten centraal stelt? Wat kan er misgaan? Wanneer kan het misgaan? Hoe kan ik voorkomen dat het misgaat? Hoe kan ik op tijd signaleren dat dat misgaat? En hoe zou ik het op kunnen lossen? Nou, door er van tevoren over na te denken, ik zou een blessure kunnen hebben, ik zou een burn-out kunnen hebben, ik zou het verkeerde onderzoekspoor kunnen hebben, ik zou... Nou ja, de verkeerde coach kunnen vinden of wat dan ook. Wat zijn allemaal dingen die mis kunnen gaan waardoor ik eigenlijk al mijn energie stop in dat toptalent worden en dat het toch niet uitkomt wat ik wil. Nou, dat is een moeite waard om daar bewust over na te denken. En het tweede waar je over na moet denken is, wat, wat is je plan B? Wat is je plan B als je onderweg, nou ja, onderbroken wordt, dus dat je je plan niet af kunt maken? Of wat als je je plan wel afmaakt? Je bent naar de maan geweest, zeg maar, metaforisch gesproken. Maar je komt daarna weer terug, wat ga je daarna doen? En nee, je wordt geen Stop met ik probeer het wel. Dus je moet niet je blind staren op een plan B, maar je zoekt een plan B wat ook ten dienste staat van plan A. Wat je bij veel sporters ziet is bijvoorbeeld dat ze um, de ALO gaan doen, de sportacademie, zodat ze ook coach kunnen worden, of zelfs medicijnen gaan studeren, als ze misschien wat intelligenter zijn, zodat ze nou, sportfysicus kunnen worden. En dat helpt ze nu op dit moment, want het geeft ze meer inzicht in hun eigen sportproces. En tegelijkertijd is het een investering in de toekomst, want nadat ik sporter ben geweest, nou, ja, dan heb ik ook een nieuwe categorie, een nieuwe carrière. En nou ja, uiteindelijk blijft er natuurlijk die focus op die levenshouding en die vaardigheden cruciaal, want die kun je in alle onderdelen van je leven gebruiken. Sterker nog, een deel van de topsporters en mensen die nou ja, wereldkampioen in welk gebied dan ook geweest zijn, die hebben daarna gewoon echt een carrière als spreker in het bedrijfsleven om te praten over doorzettingsvermogen, praten over omgaan met tegenslagen en dat soort dingen. Dus er zijn allerlei algemene plekken, ook als coach of spreker. Dus wat gaat je nou betekenis geven als toptalent in dat hoofdstuk wat hierna komt? En wat kunnen we erin stoppen, zodat ook je plan A dient om nou ja, je topprestatie te kunnen leveren? Ook is de moeite waard om even stil te staan bij de vraag hoe je plan A duurzamer kunt maken. Hoe kun je nou ja, zorgen dat er geen burn-out is, dat je geen blessure hebt, dat je niet afhaakt? Hoe blijf ik in flow? Hoe blijf ik gezond? Hoe blijf ik er plezier in hebben? Hoe blijf ik vooruitgang zien? En nou ja, een van de dingen die ik in CrossFit vaak mee heb gekregen is de neiging om dingen heel snel te willen doen aan de voorkant. Maar over het algemeen is het soepel doen gaat beter dan het snel doen. Dus uh, nou, geloof ik in het leger gebruik zat, slow is smooth en smooth is fast. Dus doe het langzaam genoeg om het echt goed te doen. Want het echt goed doen is over het algemeen de snelste en meest duurzame manier om het te doen. Een jojo-schema is eigenlijk altijd langzamer dan een structureel pad van bouwen. En dat zie je natuurlijk bij fysiek sporten heel erg. Dat als je het overdrijft, krijg je een blessure, dan lig je er misschien wel 6, 8, 10 weken uit. En die 10 weken, dan ben je meer kwijt dan je zou kunnen winnen in net te hard gaan gedurende die hele periode. Dat haal je niet in, dus kun je beter net iets rustiger doen en een structurele pad naar boven kunnen houden. Hetzelfde geldt voor een burn-out, hetzelfde geldt als je afhaakt omdat er niks meer aan is. Je moet in dat structurele bouwpad kunnen blijven. Dus dan krijg je de vragen mee. Wat, wat ga je doen na een succesvolle carrière? En wat zijn de mogelijkheden waar het mis kan gaan? Denk daar eens over. Nou, hoe ga je hierop voorbereiden? En hoe ga je dat hele plan duurzamer maken? Zodat het zoveel mogelijk toevoegt aan jou als persoon. En daarom blijf ik focussen hè, op die universele ontwikkeling, die vaardigheden, die levenshouding, die zelfkennis, zelfreflectie, ontwikkelingspsychologie en het proces van ontwikkeling wat daaronder ligt. Nou, dan komen we bij het spoor dubbel bijzonder. En bijzonder, gaan we, deel bijzonder gaan we nu eigenlijk meer focussen op jou. Dus niet zozeer in de begeleiding van je kind, maar jouw eigen houding in het begeleiden van je kind. En het geldt voor iedereen, maar wel in het bijzonder voor deel bijzondere kinderen. En het kwam laatst weer een beetje naar boven toen ik in gesprek was met de gemeente en de gemeente op een gegeven moment ergens, toen ik ergens iets over zei, zei ja, maar u wilde zelf een pgb. Nou, toen stijgerde ik echt als een malle. Want toen, nou ja, zei ja, ik van, ik wilde geen PGB. Het is niet tot, toen mijn dochtertje geboren was, dat ik in mijn armen had. En ik dacht, ik hoop dat over tien jaar, dat ik met de gemeente in gesprek ben om een PGB te hebben. Weet je, het liep niet goed. En daarom is dit het beste wat we kunnen verzinnen. Maar het is van een heleboel slechte opties, is het de minst slechte optie. En, maar ja, dat is die realisatie, zeg maar. Van, ja, weet je, met welk beeld begon ik eigenlijk hieraan? Nou, en waar we het vandaag over gaan hebben, is de relatie tussen, nou ja, jouw verwachtingen die had voor je kind, de realiteit die het nu is en welke hoeveelheid geluk daar dan over, je daaraan overhoudt. En dat gaan we koppelen aan de fase van rouw en nee, de term levend verlies. Nou, nogmaals, wat ik vaker aangeef bij het spoor, ik hoop echt dat het beperkt van toepassing is en dat je dit over mag slaan. En dat je met deze onderdelen die ik ga geven zegt, nou je hebt er eigenlijk helemaal geen last van, want dat gun ik iedereen. Maar als je ermee te maken hebt, dan wil ik je wel graag de tools geven om ermee om te kunnen gaan. Want dat is belangrijk, dat je er zelf ook een plek aan kunt geven. Tony Robbins, levenscoach, waar ik het volgens mij ook wel eerder over gehad heb, heeft een definitie van geluk. Hij zegt, de hoeveelheid geluk die je ervaart, plezier die je ervaart, is de realiteit die je tegenkomt, minder verwachtingen die je had. Nou, wat moet je je daarbij voorstellen? Stel je voor dat, ik mij, dat de realiteit is dat mijn leven nu een 7 is. Nou, als mijn leven een 7 is en ik had verwacht dat het leven een 9 zou zijn, dan ben ik teleurgesteld. Want dan sta ik op min 2, dan is mijn leven 2 punten slechter dan ik had gedacht. Terwijl ik dacht, had gedacht dat mijn leven heel slecht zou zijn, dat het een 5 zou zijn, en het is in de praktijk een 7, dan ben ik eigenlijk super blij. Want dan is het plus 2, dan is het 2 beter dan ik had gedacht. Nou, zo blijf je altijd die relatie hebben. Dat als je verwachtingen hoger zijn dan dat wat je krijgt, zelfs als je leven een 9, als je een 10 had verwacht, dan valt dat tegen. Had je een 4 verwacht en is het een 5, dan valt het mee. Dus, dus er zit altijd een relatie tussen je verwachtingen en de realiteit, in de zin dat het invloed heeft op je geluk. En nou ja, dat is zeker het aanzien van deur bijzonder natuurlijk wel belangrijk. Want waarschijnlijk had je allerlei verwachtingen. Ik had verwachtingen over, maar ja, weet ik veel. Mijn dochter die zou gaan trouwen of een zelfstandige baan zou hebben of dat soort dingen. En een deel van die, die dromen zal misschien in een of andere vorm nog wel uitkomen. En misschien ook in een of andere vorm niet. Als ik teveel vasthoud aan de vorm die ik had bedacht, dat het er zo uit zou zien als bij alle anderen. Nou ja, dan zal ik waarschijnlijk teleurgesteld worden. Als ik die verwachtingen los kan laten... En die verwachtingen kan temperen, dan kan ik gaan genieten van de realiteit die er wel is. Dus hoe meer je vasthoudt aan het beeld wat je had, hoe moeilijker, de, hoe meer frictie er gaat ontstaan met de realiteit die er is. Want die is niet altijd vormbaar. En zeker als je kinderen hebt die veel extra ondersteuning nodig hebben, dan is de vraag of ze gaan voldoen aan het standaard beeld wat je had. Dus welke verwachtingen had je eigenlijk vroeger toen je kind geboren was? En welke verwachtingen heb je nu? Zit daar al een verschil in? Zijn je verwachtingen dan naar beneden bijgesteld zijn die omhoog gegaan? En welke realiteit is er? Wat is er nu mogelijk? Nou, straks in de module zelfzorg gaan we nog een stapje verder en dan gaan we kijken nou, op een soort van boeddhistische manier kijken naar dat principe van nou ja, hoe ga je om met de realiteit en je verwachtingen daarin. Maar het is interessant om dus af te vragen hoe verhouden de verwachtingen die je had en hebt zich tot de realiteit. En wat voor score komt eruit? Had je een hogere score verwacht dan de realiteit nu is? Leidt dat nu ook tot ongeluk? Nou, en van daaruit kom je bij een vraag over verlies. Want als het leven niet zo is als je verwacht had, en je moet eigenlijk je verwachtingen naar beneden toe bijstellen, en dat geldt op elk gebied, of je echt iemand fysiek kwijt maar iemand overlijdt, of dat je spullen kwijtraakt, maar ook hoogbegaafde kinderen, die uh, denken dat ze alles kunnen en dan worden ze op een gegeven moment geconfronteerd met dat ze niet alles kunnen. Bijvoorbeeld iemand die denkt, ik ben de beste schaker van de wereld, want op mijn school weet ik altijd, en die gaat naar een landelijk toernooi toe en die wordt ingemaakt. Nou, die moet dan accepteren dat hij niet meer de beste van de wereld is. Nou, dat is een, dat is een verlies wat je hebt, want je dacht ergens te zijn en je bent misschien minder ver. Nou, in dat omgaan met verlies, heeft eh, een psycholoog volgens mij een, een model getekend waar hij zegt, we gaan eigenlijk bijna allemaal door vergelijkbare stappen heen. Er zijn in ieder geval een aantal onderdelen die in het verliesproces vaak voorbij komen. De eerste stap is schok. Zeg maar, de realisatie die komt binnen en dan, dat is een verbazing en, en, en nou ja, impact. En... Wat met regelmaat daarna gebeurt, is dat je het gaat ontkennen. Je zegt, nee, het is niet zo. Nee, het is niet zo om dat. Nee, het is niet zo om dat. Dus gaan we allemaal redenen waarom het gewoon niet waar is. Nee, ik ben iemand niet kwijt, want ik, misschien komt hij nog terug. Dat soort dingen. Vervolgens kom je in woede terecht. Dan, dan ga je realiseren dat die ontkenning nergens op slaat, dat dat niet haalbaar is. En dat je zegt, nee, maar ik ga vechten om het terug te krijgen. Of ik ga boos zijn op de wereld, of ik ga boos zijn op God, of op wat dan ook. Uh, ik ga boos zijn op iets, want ik ben iets kwijtgeraakt. Nou, veel mensen komen daarna in onderhandelen uit. Als we eenmaal achterkomen dat die boosheid niet zo heel veel doet. Nee, maar kan ik hem niet toch nog een beetje bij me houden? Kan ik niet toch nog ergens doen alsof het zo is? Of kan ik de wereld niet aanpassen om het te laten lijken alsof het niet veranderd is? En van daaruit, nou ja, op een gegeven moment kom je erachter dat dat ook niet zoveel heel veel doet. En dan kom je in depressie terecht en uiteindelijk kom je in ervaring, ervaring terecht. En nou, ja, dit is natuurlijk een onderwerp waar je veel langer over kunt hebben... Maar wat wel interessant is om daar eens naar te kijken. En er zijn natuurlijk kanttekeningen bij deze theorie. De eerste is dat die volgehoorlijkheid waarschijnlijk niet klopt. Want er zijn allerlei mensen die gewoon van allerlei verschillende plekken naar allerlei verschillende plekken toe gaan. Maar gewoon als model om er eens naar te kijken. Hé, hey, weet je, waar, waar zit je nou? En natuurlijk ook wel wat lastig, hè. Weet je, is, is er iets wat je kwijt bent? Want soms is het zo dat je kind gewoon daadwerkelijk niet goed begeleid wordt. En dan moet je er langer over vechten. Dan is het niet hoe of onderhandelen. Dan is het gewoon echt op een goede manier het onderwijs voor je kinderen inrichten. En als je dat doet, dan smelt smelten misschien heel veel van de problemen weg. Dan was het eigenlijk een misdiagnose. Maar misschien is het ook geen misdiagnose. Dan heeft je kind daadwerkelijk een uitdaging? Heeft hij daadwerkelijk ondersteuningsbehoeften ondersteuningsbehoefte? En moet je je beeld over de toekomst toe bij gaan stellen? Nou, dan is het veel interessanter om te gaan kijken naar het levend verlies naar het acceptatieproces. Dus kijk er eens bij jezelf naar. Waar sta je daarin? En dit blijft een thema wat lastig is om even korter te, te doen, om eventjes tussen neus en lippen door over te vertellen. Maar reflecteer hier eens op. Hoe zit het met je realiteit en je verwachtingen? En praat er eens over. En soms is het lastig om dat met je partner te doen, want die zit misschien in een andere fase dan jij. Die is net aan het onderhandelen terwijl jij met woede bezig bent of jij bent aan het ontkennen. En de ander is bezig met acceptatie. Of, nou, goed, dat, dat maakt het soms lastig als je dicht op elkaar staat en je moet met hetzelfde verlies omgaan. Soms kun je daar heel veel uit halen door dat met elkaar te delen, maar soms is het ook lastig om elkaar daarin te vinden. Dus misschien is het dan ook wel handig om met een professional erover te praten. En wat zijn, je, wat zijn je verwachtingen? Wat is de realiteit? En is er sprake van verlies of niet? En als dat zo is, wat ga je daar dan mee doen? Nou, het is echt een moeite waard om hier toch wat langer bij stil te staan, want het is, het, is, het is echt wel wat. Het is niet zomaar gewoon een soort van korte vaststelling. Dit is best wel een fundamenteel iets en als ik naar mezelf kijk, is het iets wat keer op keer terugkomt. Dat er nou ja, allerlei toch impliciete verwachtingen zijn waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Die stap voor stap voorbij komen pas als ik geconfronteerd word met het feit. Nou ja, dat gaat er misschien niet meer aankomen of dat is misschien geen mogelijkheid meer. Nou ja, dat ik dan nou ja, ook moet dealen met dat feit. Nou, nogmaals, ik hoop dat je hier weinig mee te maken hebt. Ik hoop dat je hier zo min mogelijk in herkent. Maar als je erin herkent dan is het interessant om naar deze factoren te kijken. Je realiteit versus je verwachtingen en het eventuele verlies waar je dan mee te dealen hebt. Nou, dan komen we van daaruit in een heel ander thema en dat is bij bewust ouderschap, is kijken naar de toekomst. Want we hebben heel veel dingen besproken over nou ja, de toekomst van je kind. Waar zijn we naartoe aan het werken? Wat voor toekomst wil je voor je kind? Over twee jaar, over vijf jaar, over tien jaar? Maar we hebben nu nog gedaan alsof je kind een soort van geïsoleerd eiland is waarbij je alleen maar over dat eiland na hoeft te denken. Maar de praktijk is dat jouw kind in een wereld terechtkomt. In een wereld zoals hij eruit gaat zien over vijf jaar, over tien jaar, over twintig jaar... En wat voor wereld is dat? Nou, dat is een onderwerp waar ik heel veel mee bezig ben geweest, dit heeft me eindeloos gefascineerd. Omdat je als je een school opzet, dan ben je kinderen aan het voorbereiden op de toekomst. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je in huidige moment een fijn leven hebt. maar je, dus je wil ook dat ze voorbereid zijn op de toekomst. Maar dan moet je je gaan afvragen wat voor toekomst is dat en die verandert steeds sneller. Dus nou ja, dit is wel een beetje mijn persoonlijke mening, ik heb hem best wel vergaand onderzocht. Um, maar nou ja, ik denk dat het wel waardevol is om daar naar te kijken. Dat is ook een van de redenen waarom ik getwijfeld heb: ga ik de module opnemen of niet? Het is ook nog een uitdaging om het kort te houden. Dus wat ik zal doen is: voor degenen die geïnteresseerd zijn, zullen we in het follow-up materiaal zullen we ook een link meenemen naar een langere presentatie die ik gedaan heb. Want dit verhaal heb ik best wel uitgebreid verteld bij Expeditie Leiderschap. Dit is voor schoolleiders die innovatiever willen zijn, een innovatieve school op willen zetten. En een van de uitdagingen daarin is van ja weet je vaak willen ze wel innoveren, maar vinden ze het moeilijk om er prioriteit aan te geven, want ik moet ook voor mijn Cito dingen doen of voor mijn Centraal eindexamen dingen doen. En dan kun je wel praten over vaardigheden of levenshouding, ...of allerlei universele dingen die je richting allerlei toekomst te helpen. Maar ik heb nu een ander probleem. Nou ja, en hoe meer je realiseert dat die toekomst gaat veranderen en dat die ook snel gaat veranderen en dat die echt ontzettend impactvol gaat zijn, maar als je je dat voorstelt, als je dat helder hebt, ja, dan ga je prioriteiten ook verschuiven, dan ga je waarden ook verschuiven. Dus als je bezig bent met doelen stellen voor de toekomst, nou ja, dan is het echt cruciaal dat je de tijd neemt om na te denken over wat voor toekomst je je kinderen daadwerkelijk op voorbereidt. Nou, ik ga gewoon wat verhalen vertellen over wat er nu al is. Een voorbeeld geven van zelfrijdende auto's zometeen, wat gaat kunstmatige intelligentie daar misschien al aan doen. En nogmaals, dit is heel hoog over, want ik probeer het nu in 5 of 10 minuten te doen... Uh, nou ja, de module van Opvoedvaardig is al, al drie kwartier tot een uur bijna, zeg maar. En nou ja, ik zal jullie ook dat wat videomateriaal nasturen um, als je daarin geïnteresseerd bent. Nou, wat zijn dingen die er nu al zijn? Dus niet een soort van science fiction ver in de toekomst. Um, Amazon heeft een uh, proef gedaan met een vrachtwagen. Die rijdt door een wijk heen. Als je door die wijk heen rijdt, gaat het dak een soort van open. Dan komen er drones uit het dak en die nemen een pakje mee. Die vliegen de wijk in, die leggen dat neer op het grasveld zeg maar, van het huis waar het pakje bezorgd moet worden, die vliegen weer terug naar de vrachtwagen om dan een volgende pakje op te halen. En zo gaan ze de hele tijd heen en weer om alle pakjes te bezorgen. En het nou ja, enige wat die vrachtwagen hoeft te doen is rustig door de wijk heen te rijden en dan zijn alle pakjes bezorgd. Nou, het klinkt alsof het echt straight out of sci-fi movie is, maar de eerste testen zijn ermee gedaan. Het zijn vooral sociale problemen zeg maar, of afstemmingsproblemen die hier een uitdagingen zijn zelfrijdende auto's praten mensen over alsof het in de toekomst is. Op dit moment, als je in Phoenix, Arizona woont, dan heb je gewoon een app en dan kun je gewoon een taxi bestellen. Een taxi van Waymo, onderdeel van Google. Um, ja, die komt je gewoon ophalen. Zonder chauffeur, doen ze al. In China hebben ze in een aantal steden hebben ze deze dienst al. Ja, met een aantal beperkingen, maar nou, toch zeker niet zoveel als dat je zou denken. Um, een heel ander voorbeeld is dat uh, in Amerika er een, een verzekeringsmaatschappij heet, Lemonade. Uh, when life gives you lemonade. Lemons, you make lemonade. Die hebben een app. En daarin kun je je verzekering afsluiten. En kun je dus ook je verzekering-declaratie doen. Nou, als je daarin je verzekering-declaratie hebt. Dus ook het wereldrecord gehaald dat ze in minder dan drie seconden een verzekeringsclaim hadden uitgekeerd. Dus van het moment dat iemand dat intypte, Mijn, mijn jas is kapot of gestolen of zo. Nou, ging een heel kunstmatige intelligentie molen ging draaien om dat te beoordelen. En binnen drie seconden was het geld overgemaakt op de persoon van wie deze jas was. Normaal gesproken weet je natuurlijk dat het echt eindeloos duurt voor formulieren invullen, heel veel mensen zijn erbij betrokken en ze hebben een betrouwbaarder algoritme dan wat mensen over het algemeen voor elkaar kunnen krijgen. Dus het is een compleet ander model dan we gewend zijn. Nou, een heel andere tak van sport is uh, GPT-3. Zijn een uh, bepaalde kunstmatige intelligentiesysteem met een enorme database erachter van parameters. Dat heeft weet ik hoeveel teksten gelezen, meer dan de mensheid in ik geloof 500.000 levens achter elkaar zou kunnen lezen. En door dat allemaal te analyseren heeft hij conclusies kunnen trekken... die computer over taal. Waardoor hij inhoudelijke vragen kan beantwoorden en intussen artikelen kan schrijven. Dus je kunt een aantal feiten op een rijtje zetten. Dit is met die persoon gebeurd. En dan zeg je, schrijf er een artikel over en dan gaat hij daar een artikel over schrijven. Gaat hij van allerlei dingen aan toevoegen. Nou, dus echt Het schrijven van inhoudelijke teksten die nou, niet altijd briljant zijn... maar op sommige gevallen echt behoorlijk goed zijn... Um, nou ja, behoort dat tot de mogelijkheden. En je hebt de Global Learning Prize, Dat is een wedstrijd geweest um, waarbij allerlei verschillende softwareleveranciers software schrijven, mochten schrijven voor tablets. Waarbij ze al wisten dat het eindresultaat zou zijn dat er vijf dorpen in Afrika uitgekozen zouden worden. Waarbij de kinderen Swahili moesten leren. En dit waren dorpen die analfabeet waren. En het enige wat je kon doen is die software schrijven. Nou, dan ging Google organiseren dat er een paar kratten met tablets daar dat dorp in gingen met internet en stroom en zonnepanelen en zo werd allemaal geregeld. Maar het enige wat er gebeurde was dat die mensen uitgelegd kregen hoe ze die tablets moesten aansluiten, opladen en aan moesten zetten. En als dat gebeurde, dan kwam jouw software naar boven en dan moest die iets doen om kinderen taal te leren. Nou, Wat bleek dat daar anderhalf jaar, dat was eigenlijk de toets, 18 maanden, dat ze kijken hoeveel taal hebben die kinderen dan daadwerkelijk geleerd. En wat bleek dat in de praktijk dat de resultaten vergelijkbaar waren met wat wij in het Westen in een schoolsysteem met een leraar voor elkaar kunnen krijgen. Maar ja, er was nooit een persoon bij in de buurt geweest. Dus je had alleen die tablets. Nou, dat is natuurlijk echt een enorme stap. Op heel veel verschillende domeinen heb ik nu wat voorbeelden gegeven. Dat computers, dat robots, dat auto's allerlei dingen kunnen gaan doen waarvan wij eigenlijk nooit hadden gedacht dat... Um, nou ja, dat technologie dat kan doen. En dit zijn allemaal dingen die nu vandaag bestaan. Dat is niet iets wat er in ontwikkeling is voor over tien jaar. Deze dingen bestaan nu. Nou, een specifieke onderdeel eruit te halen wat in de komende jaren gaat doorontwikkelen, zijn die zelfrijdende auto's. Want bijvoorbeeld in Phoenix, daar kunnen we de kanttekening maken dat die auto's alleen maar op bekende wegen kunnen rijden. Als gauw er iets misgaat, dan staan ze stil en dan doen ze niet zo vreselijk veel meer. Zeg maar. Dus daar zijn allemaal kanttekeningen bij. Maar er zijn op dit moment geloof ik meer dan 17 fabrikanten bezig die allemaal hebben gezegd dat ze tegen 2025 verwachten een zelfrijdend pakket te hebben. Sommigen denken overal te kunnen rijden, sommigen alleen de snelwegen, maar nou ja, daar zit een enorme variëteit in. Maar er is echt te verwachten dat in de komende 5 tot 10 jaar volkomen autonome auto's mogelijk zijn. Maar de eerste conclusie die je erbij moet trekken is wel belangrijk om te weten dat op dit moment 15% van de banen zijn iets of iemand van A naar B brengen of dat organiseren. Nou, als we dat gaan Automatiseren dan is de, de banen, job displacement wat ze dan noemen, zeg maar het verschuiven van banen is echt enorm. Maar ook inhoudelijk gezien wat het betekent is moeilijk te overzien, want meestal denken we aan een zelfrijdende auto. Nou, dan heb ik nog steeds een auto, hoef ik alleen niet te sturen. Maar ja, ik zit er toch, laat mij dan sturen. Maar het is niet alleen een taxi zonder taxichauffeur, want bijvoorbeeld heb je geen parkeerplaats meer nodig. Want waarom? Die auto kan je gewoon afzetten en die kan dan ergens anders heen gaan dan kun je een parkeerplaats buiten de stad hebben. Maar die auto kan ook in jouw agenda zien dat jij hem de komende twee uur niet nodig hebt. Die kan ook taxietje gaan spelen. Die kan iemand anders gaan ophalen en terugbrengen. Dan kun je er geld mee verdienen. Tesla heeft al in zijn model zitten, de robotaxi-netwerk. Dat zij al die Teslas die ze rond hebben rijden, als ze zelf rijdend krijgen, dat vraagt natuurlijk wanneer, maar als ze dat voor elkaar krijgen, dat je je kunt aanmelden voor het netwerk en dat de auto zichzelf nou ja, van A naar B gaat brengen. en De verzekeringen zijn geregeld en weet ik wat allemaal. Dus nou ja, dan wordt het in een keer mogelijk om je auto te verhuren. En dan kun je in één keer geld ermee gaan verdienen. Maar aan de andere kant betekent dat dus ook voor mensen dat ze auto's kunnen huren. Net zoals dat je een Uber-app hebt, heb je nu, kun je nu een Uber oproepen waar geen chauffeur meer bij hoeft te zitten. Daarom heeft Uber ook echt een enorme afdeling opgezet op een gegeven moment voor autonoom rijden, omdat hun businessmodel natuurlijk een stuk goedkoper wordt. Er is al uitgerekend dat in, verhouding met, in vergelijking met het hebben van een eigen auto, dat het hebben van zo'n zelfrijdende auto's netwerk, dat je dat voor ongeveer vijfde van de prijs per kilometer zou kunnen doen. Ze zijn per saldo goedkoper uit, maar de luxe factor is een stuk hoger. En je kunt in één keer gaan kiezen tussen verschillende soorten auto's. Want als ik in mijn eentje rijd, kan ik een kleine auto hebben. Ik kan ook een kantoorauto hebben waar je gewoon in kan werken. Er is zelfs een conceptauto voor een bedauto waar je in kunt slapen. Dan ga je een stapje in, ga je slapen en dan kom je in, weet ik veel, Portugal stap je weer uit. En ze kunnen zichzelf opladen en dat soort dingen. Dus daar hoef jij allemaal niks mee te doen. Dus het gaat een heel ander model van vervoer opleveren in één keer. Nou, veel fundamentelere ontwikkeling die wel langer gaat duren, maar veel verschil, meer verschil gaan maken, is kunstmatige intelligentie. En daarin is het belangrijk om zeg maar die verschuiving te zien, het begint met narrow AI. Nou, die zijn al ontzettend sterk. We hebben ook kunstmatige intelligentie die beter teksten kan herkennen. Die longfoto's kan analyseren op longkanker. Die nou ja, nieuwe vormen van eiwitten kan uitvinden. Dus als we een kunstmatige intelligentiemachine proberen te maken om één analytische taak uit te voeren, nou ja, dan kost het vaak een tijdje om dat voor elkaar te krijgen, maar intussen de meeste die we gebouwd hebben zijn beter dan mensen. Een schaakcomputer kan beter schaken dan mensen. De Go-computer kan beter Go spelen dan mensen. Maar ook dus inderdaad in het diagnostische proces. Kan hij beter diagnostiseren dan een arts. Of beter documenten analyseren dan een advocaat. Nou, op een gegeven moment ga je naar General AI. Dan krijg je één kunstmatige intelligentiemachine. Die zichzelf verschillende gebieden kan aanleren. Want dat zijn wij eigenlijk als mensen. En uiteindelijk kom je bij Super AI. Super AI is wanneer die net zo intelligent is als de hele mensheid bij elkaar. Dus niet te matchen met één mens, maar met de hele mensheid. Nou, het belangrijkste onderdeel daaronder is wat ze dan noemen deep learning. Dat is een van de meest recente ontwikkelingen, of in ieder geval bestaat nu al een aantal jaar. Maar wat je zag is dat een, uh, ik geloof een aantal jaar, een jaar of vijf geleden, heeft Google de AlphaGo machine gemaakt. Dat was zo'n narrow AI die in staat was om Go te spelen. En die heeft de wereldkampioen verslagen. Het nou, heeft weet ik hoeveel jaar gekost en die hebben ze alle Go-partijen in de wereld gevoed. En toen was hij beter dan uh, Lee Sedol, wat de toenmalige wereldkampioen was. Wat het interessantste is dat ze een jaar later, of een aantal jaar later, hebben ze AlphaGo uh, Zero gemaakt. En het schild tussen AlphaGo en AlphaGo Zero is dat AlphaGo Zero geen enkele menselijke partij geleerd had. Die hadden we niet van tevoren geleerd hoe mensen uh, Go spelen. Wat die gedaan hadden is dat ze verschillende AlphaGo-machines hadden gebouwd, zeg maar zelflerende machines. Die ze hadden alleen de regels van Go geleerd. En die gingen toen tegen elkaar spelen. Maar omdat de computer tegen de computer speelde, kon die miljoenen, miljarden partijen spelen met zichzelf. En elke keer een beetje beter worden. Want hij kwam erachter uit, nu doe ik dit en dan verlies ik, nu doe ik dit en dan win ik. En daardoor ging hij allerlei eigen strategieën verzinnen. Nou, en die heeft daarna ook tegen mensen gespeeld. En nou ja, alle eh, commentatoren die zeiden dat er echt bijna een nieuwe vorm van Go ontstaan was. Door hele specifieke bewegingen die de, eigenlijk de mensen in de afgelopen duizenden jaren nog nu, nooit gevonden hadden, maar de computer wel. Maar het meest bijzondere is dat deze machine, die deep learning machine, in staat was om zichzelf in feite een strategisch Go te leren spelen. Maar dat ze dezelfde machine gebruikt hebben om hem andere spellen te leren. Dus daarmee wordt hij al langzaamaan van narrow gaat hij meer naar general AI. Maar een van de, de, de momenten dat de verwachting is dat het proces van kunstmatige intelligentie ontwikkelen steeds sterker wordt, is wanneer kunstmatige intelligentiemachines als opdracht kunnen krijgen om een betere kunstmatige intelligentiemachine te maken. Een beetje een conceptueel uitgangspunt, maar het idee daarvan is dat op het moment dat je dat doet, dan kan je dat gaan proberen. En dan probeert je dat heel vaak en dat zal in het begin misschien helemaal niet zo effectief zijn. Maar als je een betere versie van zichzelf kan creëren, dan kan die betere versie van zichzelf vervolgens aan het werk gaan om nog een betere versie te creëren. En hoe meer rekenkrachten erin stoppen, hoe meer stroom erin stoppen, hoe sneller dat proces op een gegeven moment gaat lopen, sneller dan mensen eigenlijk zelf zouden kunnen doen. Nou, de huidige schatting is aan rekenkracht, zeg maar aan analytisch vermogen, dat we ongeveer in 2030 30 op punt zijn dat de computer de mens voorbij streeft. En de schatting is eigenlijk intussen al dat het waarschijnlijk vroeger is. En als dat zo is, en met de, de, de, de, de extrapolatie van hoe snel computerkracht zich ontwikkelt, dan zou je in 2045 het moment hebben dat een computer gewoon net zoveel rekencapaciteit heeft als een beetje de hele mensheid bij elkaar. Nou en... Daarnaast moet je natuurlijk realiseren dat kunstmatige intelligentie een onbeperkte toegang heeft tot informatie. Met het internet tegenwoordig nou ja, is eigenlijk alle informatie bij elkaar te vinden. Dus je, een van de redenen dat bijvoorbeeld beeldherkenning zo veel beter is gegaan, is omdat je bij een oneindige set beelden hebt om mee te oefenen. Uh, en dat zeg maar, heel belangrijk kunstmatige intelligentiemachines om te oefenen is, dat er heel veel data in moet. Dus zeg maar, dit is een super fundamenteel onderdeel waarbij kunstmatige intelligentie een groot verschil gaat maken in... Zeg maar hoe de wereld in elkaar zit en welk werk er gedaan wordt door mensen. Want heel veel van onze analytische banen gaan overgenomen worden door computers, omdat ze het simpelweg beter kunnen. Nou, van daaruit kun je gaan kijken naar toekomstscenario's. Nou, Man Techmark heeft een boek geschreven Leven 3.0 om veranderen onder kunstmatige intelligentie, of met name over kunstmatige intelligentie, en over de toekomstscenario's die eruit voortkomen. Nou, er zijn allerlei verschillende toekomstscenario's die eruit kunnen komen. Je hebt bijvoorbeeld het kapitalistische scenario, dat er een aantal bedrijven zijn nu als een mal uit de investering in kunstmatige intelligentie. De eerste die het in staat is om zo'n general AI te maken, die kan de general AI gewoon het werk van heel veel mensen gaan laten doen. En dat is eigenlijk de meest effectieve bedrijf, het meest effectieve bedrijf ter wereld. Want die kan dan 24 uur per dag een computerwerk laten doen waar wij een heleboel geld aan moeten geven aan lonen aan iemand anders. Maar de andere kant is dat die persoon die, die dat salaris kreeg, die heeft geen baan meer. En als dat te snel gaat, nou ja, dan zullen de aandeelhouders van dat bedrijf heel erg rijk worden. En alle andere mensen zullen moeite hebben om nog een baan te kunnen vinden. Dus je krijgt een hele grote scheiding tussen de mensen die iets hebben en die niks hebben. Nou, het soort van socialistisch, bijna communistische utopie is natuurlijk dat robots en computers al het werk gaan doen. Nou, dan hebben we de ruimte om een universeel basisinkomen te hebben. Want hier ging het mis bij het communisme. Iemand moet het werk doen. Nou, als dat allemaal kan gedaan kan worden door apparaten en wij hoeven alleen maar daar een soort van salaris van te ontvangen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dan moeten we het wel zo organiseren dat iedereen daar wat van krijgt. Dit gaat er allemaal vanuit dat we een dankbaar nageslacht hebben. Want als die computer daadwerkelijk intelligenter is dan wij zijn, nou, er zijn genoeg sci-fi films die je laten zien wat er dan gebeurt. Maar het meest positieve scenario is eigenlijk dat, dat het ons dankbaar is. Want eigenlijk, nou ja, wat hebben wij gedaan met onze voorgangers? Wij hebben uh, allerlei aapsoorten zetten we in de dierentuin neer, omdat het grappig is om ze te bekijken. En omdat wij denken, ja, we zijn zoveel intelligenter, wij hebben meer recht op deze ruimte dan, dan, dan dat jullie dat hebben. Maar ja, wie zegt dat onze opvolgers dat niet gaan doen? En het het ergste scenario is natuurlijk het tegenovergestelde dat we uitgeroeid worden uh, omdat we niet zo vreselijk goed met de wereld omgegaan zijn. En wat voor voorbeeld zijn we zelf geweest als wij zelf die apen in de, uh, in de dierentuin zetten. Nou, dit is natuurlijk heel snel gegaan en normaal gesproken doe ik dit echt in een proces van een uur, anderhalf uur en dan landt het wat rustiger. Maar ja, wat bij de meeste mensen nu naar boven komt is een beetje de wens van ja, weet je, ik hoop maar dat er een goed toekomstscenario uitkomt. I hope it's a good one. Maar het is nog niet gebeurd. Het moet nog gaan gebeuren, de toekomst komt er nog aan, dus we kunnen er nog invloed op hebben. En dat is ook een van de redenen waarom ik het zo belangrijk vind om dit verhaal te vertellen. Want wij kunnen hier met z'n allen invloed op hebben. En een van de belangrijkste manieren om er invloed op te hebben is nou ja, kijken naar onze eigen kinderen. Wat geven onze kinderen mee om te zorgen dat zij opgewassen zijn tegen deze toekomst die eraan komt. Dus nogmaals, dit is een korte versie, De lange versie, die kun je bekijken. Maar het belangrijkste reden om dit te vertellen is om je na te laten denken over je prioriteiten. Is het wel het belangrijkste om een diploma te halen? Of is het belangrijker om om te kunnen gaan met een veranderende wereld? En nou ja, ik heb op een gegeven moment een filmpje gezien van de tsunami in Azië. Misschien kun je dat me herinneren van een aantal jaar geleden: dat er een enorme tsunami aankwam. En er zijn gewoon filmpjes op internet van, van toeristen die op het strand staan en een filmpje aan het maken zijn. Kijk, oh, het water verdwijnt. Oh, wat gek. Hé, hey, die boten liggen in één keer op het zand. Oh, daar komt een hele grote golf aan. Die golf komt dichterbij. Die golf komt dichterbij. Oh jee, de golf komt dichterbij. En dan gaan ze pas rennen. Nou, en datzelfde komt nu eigenlijk een beetje onze kant op met alle veranderingen van de toekomst. Er komt een enorme golf op ons aan die heel veel indruk gaat maken. En nou ja, daar kunnen we mee omgaan, maar dan moeten we ons wel gaan voorbereiden. En ik hoop dat de verschuiving gaat zijn van minder focus op hoge cijfers, minder focus op eindexamens, wat soort dingen. Veel meer op zelfkennis, uh, uh, omgaan met verandering, uh, het aanleren van vaardigheden, levenshouding. Uh, op een gegeven moment een mooi quote gelezen, Eric Hoffer had daar volgens mij over. In tijden van verandering zullen de lerenden de aarde erven en de geleerden zullen zich voorbereid vinden op een aarde die niet langer bestaat. Nou, de wereld is aan het veranderen. Er is nu, zeg maar, de, de, de geleerden kennen een wereld die over 10, 20 jaar lang nog maar beperkt bestaat. Dus kunnen wij onze kinderen begeleiden om lerende te worden? een nou, van de plekken waar ik heb mogen zijn is Ad Astra, de school van de kinderen van Elon Musk. En daar hebben ze twee doelen. Kinderen opleiden tot goede probleemoplossers en ethisch goede mensen. Want die ethiek hebben we nodig om succesvol te zijn in de toekomst. Het is een vraag is eigenlijk een beetje, reflecteer hierop. En wat, is, wat betekent dit voor de toekomst van je kinderen? En welke invloed heeft het op je doelen en welke invloed heeft het op jouw prioriteiten? Ik heb op een gegeven moment een gesprek gehad met een aantal leerlingen op agora onderwijs en nou ja, er was een discussie of ze wel of niet hun eindexamen zouden gaan halen. Maar er zaten zulke zelfbewuste leerlingen die zeiden van, nou, dit is wat ik wil worden, dit is wat ik ga bijdragen, dit is wat ik kan, dit is wat ik niet kan. Dat ik denk, nou ja, zelfs als de wereld gaat veranderen, vinden zij wel een nieuwe route. En soms hebben kinderen gezien die summa cum laude met prachtige cijfers, met een lijst van een school afkomen. Die kunnen alleen maar precies reproduceren wat ze aangeboden is. Ja, en de vraag is of dat voldoende gaat in een nieuwe wereld. Dat was natuurlijk een beetje een bijzondere module, een beetje anders dan de andere, maar nou ja, wel interessant denk ik en denk waardevol in het proces van doelen stellen als ouder. En als laatste gaan we naar zelfzorg en vanuit jouw kracht naar je kinderen. En ik, waar ik eigenlijk bij stil wil staan is een soort van perspectief op ongemak, want er gaat ongemak zijn als ouder. En tot nu toe hebben we het bij zelfzorg heel erg gehad over het optimaliseren van geluk. Het optimaliseren van welbevinden. We hebben het over PERMA gehad, hè, positieve emoties en flow en relaties en betekenis en, en prestaties. Maar al die dingen gaan ervan uit dat het nog belangrijk is om het geluk na te streven. En ik wil je een ander perspectief meegeven. Ik heb ook hierbij best wel getwijfeld, ga ik hem delen of niet? Want dit is meer een soort van persoonlijk verhaal. En ik heb best wel een verschil tussen dingen die ik bij mezelf doe en dingen die ik doseer. Want als ik ze uitleg aan anderen, vind ik het heel belangrijk dat ze goed onderbouwbaar zijn. En bij mezelf ben ik wat experimenteler ingesteld. En ik heb een tijdje geleden een Vipassana-retraite gedaan. Een tiendaagse stilte-retraite. Tien uur per dag mediteren vanuit een boeddhistisch perspectief. En we willen het toch graag delen. En gelukkig heb ik het ook intussen kunnen onderbouwen. Dat is een prachtig boek, Why Buddhism is True. Dat is een evolutionair psycholoog die kijkt naar, nou ja, in ieder geval, de praktische uitwerking van de, met name de Vipassana-techniek van, um, van de, het boeddhistische leer. Het dus gaat even niet zo heel om het pantheon en alle religieuze factoren erachter. Maar vooral de activiteiten die erbij horen. Het oefenen, het mediteren en de manier van naar de wereld kijken. En nou, om dan een soort van boeddhisme voor beginners mee te geven... Het uitgangspunt is eigenlijk dat de wereld is vol met lijden. Of preciezer, de wereld is vol met een gebrek aan voldoening. Het leven is inherent niet voldoeninggevend. De, de wens tot een beter gevoel is altijd sterker dan het betere gevoel wat je daadwerkelijk gaat krijgen. En pijn is niet te voorkomen. Het leven zit vol met ongemak. Dat is gewoon zo. En wat er nu gebeurt, is dat als er iets fijns gebeurt, dan zijn we blij. En als er iets stoms gebeurt, dan zijn we niet blij. Of als er iets fijns niet gebeurt, zijn we ook niet blij. En dat lijden komt vooral voort uit het feit dat we dat niet accepteren. Dat we vechten tegen het moment dat het niet fijn is. Dat we vechten tegen het moment dat we niet krijgen wat we willen. En dat we vechten voor het krijgen wat we willen. En het lijden is het niet accepteren van de huidige realiteit. Niet accepteren waar we nu zijn. En dan hebben we dus aan de ene keer craving, verlangen. Ik wil dat er iets is wat er niet is. Of aversion, afkeer. Ik wil dat er iets niet is wat er nu wel is. Nou, dat gevecht, constant bezig zijn met dat wat er nu is. Er zijn stukken die ik niet wil hebben, er zijn stukken die ik wel wil hebben. En daarvoor gaan vechten, nou ja, dat is eigenlijk de bron van ongeluk. Dat is de bron van het lijden. En optie 1 is te gaan vechten met de wereld en te kijken of we hem kunnen managen tot hij alleen maar leuk is. Helaas is dat niet echt reëel. Het is wel een pad wat helpt. Daar hebben we bijvoorbeeld over dat PERMA gehad. Positieve psychologie gaat erover. Hoe je er beter in kunt worden om meer geluk uit je leven te halen. Maar het is niet een... Eindresultaat, want je gaat nooit je hele leven leuk krijgen. Dus wat ook helpt is tegelijkertijd, dus los van beter in staat zijn om aan je eigen geluk bij te dragen, is ook de relativiteit ervan zien. Dus minder vasthouden aan dat het leuk moet zijn. En dat veel meer gelijkmoedig gaan observeren. En Een van de dingen die eindeloos terugkwam is dat als je daar zit en je mediteert, kun je dat wel eens geprobeerd te hebben, maar je, je gedachten gaan constant all over the place. Dan kun je wel boos worden, mijn gedachten zijn all over the place. Maar ze zeiden van ja, stel het gewoon vast. My mind has wandered away. Ik heb gemerkt dat mijn geest is weggelopen. Nou, dan kom ik weer terug en dan ben ik er weer. En mijn geest is weer weggelopen en ik kom weer terug. Dat is niet goed of niet fout. Ik hoef niet boos te zijn, ik hoef niet verdrietig te zijn. De feitelijke situatie is, my mind has wandered away. En de volgende conclusie is dat dit ook weer voorbij gaat. Mijn geest gaat weg en hij komt ook weer terug. En hij is er een tijdje en hij zal ook weer weggaan. Dus, this too shall pass. En dat geldt met alles. Dat geldt met pijn, dat geldt met verdriet, dat geldt met plezier, dat geldt met genot. Alles komt en alles gaat. En die realisatie, de, de impermanence, de impermanentie van het leven, als je dat meer kunt accepteren en minder vasthouden aan het moet leuk worden en ik moet van de stomme dingen af, nou, dan ontspan je meer en dan kun je ook meer van het leven genieten. En een van de oefeningen daarbij, en dan kom je veel meer bij mindfulness uit, is dat je op een gemak vooral vaststelt: hoe voel ik me daarbij? Hoe voelt mijn lichaam daarbij? En gewoon, well, dit is de realiteit zoals die is. Constant focussen op de realiteit zoals die is, niet zoals je wil dat die is. Nou, dit is natuurlijk de korte versie. In de lange versie gaan we veel uitgebreider in op die evolutionair-psychologische achtergrond. En het bewijs van mindfulness en dat soort dingen. En de filosofische inbedding daarbij. Maar voor nu, eventjes de aanname. Um, als je een spel speelt om gelukkig te worden, nou, blijf die dingen doen die je gesproken hebben. Dat hele permamodel, positieve emoties, engagement, gratitude letters, dat soort dingen, die dragen bij aan je geluk. Maar tegelijkertijd realiseer je dat het een spel is wat je nooit gaat winnen. Je zult nooit gelukkig worden. Het zal nooit af zijn. Er zal nooit geen pijn of lijden in het leven zijn. En de belangrijkste realisatie daarbij is dat je gedachten niet echt zijn. Je denkt aan ongelukkige gedachten of je dingen vallen tegen of je bent er echt niet blij mee. Nou ja, dat is even wat er is. En wat we vaak bedenken is dat we rationele gedachten hebben en als er iets slechts in het leven is, dat we gevoel erbij hebben. Maar heel vaak is het andersom. Eerst hebben we een negatief gevoel en dan gaan we dingen denken. En dan ga je je afvragen, waarom voel ik me rot? Dan ga je daar bewijs bij verzinnen. In plaats van dat je gewoon denkt, nou ja, dit is, denk, dit is wat ik denk, dit is wat ik voel, dit is wat er nu is. Reality as it is, not as you would like it to be. En zo ga je dat gaat realiseren en ook gaat realiseren, nou dit gaat ook voorbij. Ik voel me nu even echt ontzettend rot en dat gaat ook weer voorbij. Of ik voel me heel blij en dat gaat ook weer voorbij. Nou, die realisatie, die afstand, die rust, die gaat een enorm verschil maken. Nou, nogmaals, het is een enorme uitdaging om in een korte, compacte periode dit te delen. Ik wil dat toch delen, ook omdat ik het in de hoofdmodules gedaan heb. Maar nou, dit soort thema's worden steeds moeilijker om in het webinar een plek te geven. Ik zou even van harte uitdelen nodig om hier eens naar te kijken. Eh, misschien eens Vipassana op te zoeken of naar een meditatie te gaan. of Gewoon überhaupt naar een sessie van een uur over wat het boeddhisme voor mensen kan doen in het omgaan met uitdagende situaties. Dus concreet, uh, schrijf eens drie gedachten op die je vaak hebt. En observeer ze eens. Weet je, mijn kinderen doen niet wat ik wil of ze luisteren niet naar me of wat dan ook. Observeer ze en denk met een, met een glimlach, kijk, daar is hij weer. Weet je, my mind has wandered away. Mijn geest heeft weer deze gedachten aangedragen. Maakt hem niet meer of minder waar. Het is gewoon wat ik nu ben, het is gewoon nu waar ik ben. Zo, so, dat was weer een avontuur. We hebben bij kennis en kundebegaafdheid hebben we gekeken naar je uitdaging. Compacte, verrijken, verdiepen, breden, versnellen. Bij opvoedvaardig zijn we gaan kijken hoe ga je om met die verschillende niveaus door faseringen aan te brengen met rituelen te werken. Toptalent, hoe ga je een plan B introduceren? Wat nou als ik voorbij mijn carrière ben? Bij deel zijn we bezig geweest met nou ja, levend verlies en omgaan met rouw daarin. Bij bewust ouderschap zijn we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst gaat fundamenteel veranderen. Wat gaat dat doen met jouw prioriteiten? En vanuit je kracht naar je kinderen zijn we eerst gaan kijken naar jezelf. Hoe kun je vanuit een wat boeddhistischer perspectief... Nou ja, met een gelijkmoedigheid naar jezelf kijken, zonder je zo vast te pakken in dit wil ik wel en dit wil ik niet. Nou, ik hoop dat dit weer wat bijgedragen heeft, het weer een ander perspectief heeft gegeven. Ik zoek ook altijd dingen die niet iedereen weet of niet de verhalen, de geëigde verhalen die je overal al hoort. Nou ja, dus ik hoop dat dat dan wat bijdraagt en dat dat wat inspiratie oplevert. Wil je de uitgebreidere versie zien, doe dan vooral mee met Opvoedvaardig, want dan kun je natuurlijk de lange versies, hier heb je elke keer 5 tot 10 minuten, daar heb je eerder een half uur over elk thema, dan nou kun je daar veel meer in meekrijgen. We gaan binnenkort weer starten, dus kijk vooral op opvoedvaardig.nl om daar meer over te leren. Oké, okay, nou tot dusver, dank je voor je aandacht en nou ja, zoals altijd breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.